Heb jij kaas gegeten van social media? Of heb je daar geen tijd voor? Maar je wilt wel meer bereik en klanten. Ik help je graag zichtbaarder te worden, zodat jij er weinig tijd aan kwijt bent en je niet in de techniek hoeft te verdiepen. En je met je dagelijkse drukke werk door kan. Zelf gebruik ik social media omdat ik honderdduizenden mensen een Nederlandse boerderij wil laten beleven. Online of offline. Waarom? Omdat ik als boerendochter wil laten zien waar je eten vandaan komt. Laten we kennis maken om te kijken of ik jou mag helpen. Stuur dan me dan een berichtje. Mijn naam is Jacqueline Peek van Farmingbus. Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, vloggen, video's uploaden. Hoe doe je dat allemaal?